En nu ben je uh, weer een prachtige villa in de Marken. zonnetje helpt weer mee tussendoor, dus wordt het weer wat moois. Uh, LNV 2020 geschikt voor 10 personen. Uh, top file, 5 slaapkamers, 4 uh, badkamers, uh, prachtig zwembad, mooi privé gelegen. Hierom in een prachtige omgeving.